Waarom dit webinar over samenwerken met de mensen om wie het gaat? Omdat je echt wil aansluiten bij de mensen om wie het gaat. Omdat je echt draagvlak wil creëren en acceptatie van de aanpak die je inzet. Um, het is nodig dat je echt effect bereikt en een goede implementatie hebt en wat het ook doet door mensen te, met mensen samen te werken om wie het gaat is dat je hen empowered. Hen empowered om erbij te zijn, om die samenwerking aan te gaan. Um, maar hoe doe je dat? Soms lijkt dat heel erg ingewikkeld um, en uh, zien mensen heel veel drempels. Maar de vraag is, is dat ook echt zo? En daar gaat deze pop-up over. Over de praktische inzichten die we in het uh, afgelopen maanden in het leertraject hebben opgedaan. De geleerde lessen uh, die we samen met de coalities hebben opgehaald. Um, de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn, die ons van alles hebben geleerd. Um, en dit doen we allemaal om die uh, um, ervaringsdeskundigheid een hele goede plek te geven aan jouw coalitietafel. Vandaag gaan we in dit programma, in het programma van de webinar, gaan we vandaag het hebben over uh, het belang op landelijk niveau en zowel op uh, lokaal niveau van het samenwerken met de mensen om wie het gaat. We gaan daarbij uh, luisteren uh, naar pitches van de mensen die betrokken zijn bij het leertraject. Over de lessen die zij geleerd hebben. Um, en daarnaast gaan jullie nog in breakout rooms uh, het hebben over alle eye-openers die je tijdens dit uh, programma hebt opgedaan. We werken vandaag met een heel leuk team van VAROS. Nou, ik ga jullie niet allemaal noemen, maar ik ben heel blij dat jullie er zijn. En daarnaast hebben we hele leuke externe sprekers. Um, Angela. Programmalijder van het kansrijk start. Judith, Jenny... en Lubnaar zijn ervaringsdeskundige... en sleutelpersoon die er vandaag ook bij zijn. En uh, de deelnemers van de coalities... Rondevenen, Vechtdal, Utrecht, Noord-Limburg... Asten, Eindhoven en Almelo. Nou, fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Marjan, voor jou... een wrap-up van het leertraject. Precies, ja. Ik ga nu even... Uh, kort meenemen in... Uh, waar, waar komen we vandaan? Wat is hier aan... Uh, aan vooraf gegaan? Um, vorig jaar, 10 december, hebben we over hetzelfde onderwerp ook een pop-up bijeenkomst georganiseerd en uh, de oproep gedaan aan jullie van joh, geef je op voor een leertraject. Nou, tien coalities uh, zijn met ons de uitdaging uh, aangegaan. En van eind januari tot eind april uh, ja, zijn we aan de slag uh, gegaan. Het leertraject bestond uit uh, twee delen. Enerzijds uh, advies op maat en anderzijds uh, ja, inspiratie en lerenbijeenkomsten. We hebben er drie georganiseerd met ervaringsdeskundigen en experts. Het was echt een hele mooie co-creatie. We hebben ook zoiets van, ja, practice what you preach. Dus, um, ja, dat was gewoon heel erg interessant. Uh, de thema's van de bijeenkomsten... ging uh, ja, in eerste instantie over het belang. Het belang van het uh, samenwerken met de mensen om wie het gaat. Dus in het geval van kansrijke starten, die aanstaande... Uh, ouders in een kwetsbare situatie... Uh, in contact uh, komen met, met die kwetsbare... Uh, doelgroep, van hoe doe je dat nu? En dan ook specifiek de focus op... Uh, laaggeletterdheid en uh, mensen met een migrantenachtergrond. En last but not least borgen. Hoe borg je dat nu duurzaam in je coalitie? Maar ook breder misschien binnen je gemeente en in, in, in andere uh, activiteiten? Um, nou, het heeft heel veel inspiratie opgeleverd. Daar gaan we dus inderdaad van alles over horen straks. Um, de, de coalities en ook de spiegelgroep van VWS nemen jullie uh, daarin mee. Um, alle geleerde lessen uh, vatten we ook samen in een uh, ABC-document. Uh, dat gaan we ontwikkelen de komende maanden en dat wordt ook beschikbaar gesteld aan jullie allemaal, dus daar ontvangen jullie vanzelf een bericht van wanneer het uh, beschikbaar is. En dan nu het woord uh, aan VWS. Ja, we gaan uh, luisteren naar uh, Angela en uh, Jenny en Judith over hun, uh, over het belang van het samenwerken met de mensen om wie het gaat, zowel op uh, landelijk als lokaal niveau. Angela, Jenny en Judith, aan jullie het woord. Yes. Dankjewel. Nou, um, wel mooi zo dat we met z'n drieën in beeld zijn. Goedemorgen ja. allemaal. <laughs> um, fijn dat wij hier uh, vanuit het programma Kansrijk Start uh, jullie ook mogen vertellen over onze ervaringen. Ik heb met Judith en, en Jenny afgesproken dat ik kort aftrap en dat zij aanvullen. Wij zijn uitgaan van een minuut of tien, vijftien. Um, ik ben zo'n Uitwilliger vanuit het uh, programma Manager Kansrijk Start vanuit VWS. Um, en... Um, nou ja, vanuit, jullie kennen het actieprogramma natuurlijk allemaal, hè. de lokale coalities zijn daar een, nou ja, onze belangrijkste basis van, zeg maar. En ja, vanuit het actieprogramma ondersteunen we op allerlei manieren, proberen we de werking van die lokale coalitie goed, mogelijk te, te helpen met maatregelen, met instrumenten, met nou ja, wat er nodig is. Natuurlijk in overleg met VAROS, zij uh, staan dagelijks in contact met jullie als lokale coalities, dus uh, nou, zo werken wij. Een van de uh, belangrijke thema's of punten de afgelopen periode was van hey, hoe betrekken we nou zo goed mogelijk de mensen om wie het gaat, uh, hoe betrekken we nou zo goed mogelijk, uh, hoe maken we nou zo goed mogelijk gebruik van ervaringen uh, en eigenlijk hebben we dat de eerste periode van het programma, hè? we zijn nu ruim twee jaar bezig, de eerste periode van het programma hebben we dat. Uh, en dan eigenlijk zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau. En we hebben als programma dat. Uh, de eerste periode van het programma, dit eerste jaar. Vooral gedaan. Via allerlei. Nou, wat ik net zei, hè, de, de maatregelen, instrumenten. Uh, allerlei deelprojecten die we opgestart waren. Omdat we zagen dat, dat daar iets op te doen was. Uh, richting. In uh, ondersteuning voor de lokale coalities. Om. Uh, nou ja, de. de Cliënten, ervaringsdeskundigen, ik vraag aan, aan Jenny en Judith, die gaan straks zometeen, het zo um, is goed om dat onderscheid ook even goed te maken tussen ervaringsdeskundigheid en mensen met verhalen, kan ik vertellen, maar zij kunnen dat veel beter vertellen dan ik. Um, maar om uh, mensen met, met verhalen uh, te betrekken bij allerlei deelprojecten, om hun te vragen van, hey, hoe doen we nou de dingen, wat werkt wel, wat werkt er niet, als we het zo aanpakken, helpt dat. Dus zo waren we het eerste jaar eigenlijk al bezig. Maar bij mij, bekroop Kroop, en bij ons als programmateam wel, en, en ook in gesprek met, met allemaal mensen, steeds meer het gevoel van, we moet eigenlijk dat op een andere manier ook nog doen. Naast die uh, betrokkenheid bij uh, deelprojecten, dachten we eigenlijk willen we graag dat, dat uh, uh, nou, die ervaringsdeskundigen uh, ook gewoon meedenken uh, in het, over het programma als geheel. Zijn we nou de goede dingen aan het doen? Uh, dus nou, daar is uiteindelijk, uh, na allemaal gesprekken met mensen, is daar de spiegelgroep uit voortgekomen. Een jaar geleden ongeveer zijn we ermee gestart, in juli, net voor de zomer. Um, en nou, de spiegelgroep bestaat dus uit ervaringsdeskundigen, een stuk of zeven, acht, die eigenlijk nou, in die periode daarvoor gewoon nou, in gesprekken steeds bij elkaar, hè, de, de een voor een uh, uh, de, uh, op ons pad zijn gekomen of waar we over hebben gesproken met mensen via via. van Wie zou nou zo'n spiegelgroep kunnen? Dus dat is nu een spiegelgroep met zeven ervaringsdeskundigen, waar Jenny en Jullie is allebei deel van uitmaken. We komen één keer in de maand bij elkaar. En bespreken dan eigenlijk aan de ene kant... Nou, een soort stand van zaken van een programma. Om daarin in mee te denken van wat gebeurt er nou. Maar ook elke maand... staan één of twee thema's centraal. Om daar wat verdiept over te praten. Um, nou ja, en dat is ook nog best een zoektocht met elkaar. Om uh, met elkaar gewoon te kijken van... Hé, hey, wat zijn nou de dingen die, die daar dan besproken moeten worden? En hoe... Um, zorgen ervoor dat het toegevoegde waarde heeft, hoe zorgen we ervoor dat we daar dingen mee doen die, nou ja, dat dingen verder komen, um, uh, de over en weer dat we snappen van elkaar wat we bedoelen. Nou, dat, hebben, dat doen we dus nu bijna een jaar. Uh, we hebben halverwege even kort geëvalueerd, op basis daarvan weer een beetje aangescherpt. En we gaan nu in juli, dan zijn we een jaar bezig, gaan we met elkaar wat uitgebreider praten van oké, okay, wat vinden we nou van het eerste jaar? Wat leren we daarvan? En vooral wat doen we ermee richting toekomst? Hè? Het programma loopt in ieder geval nog door tot het einde van het jaar. Dus we hebben na de zomer nog een aantal maanden. Maar we hopen uh, nou, met jullie, denk ik, uh, heel erg dat we nog uh, iets langer door mogen met het programma. Omdat wij vinden dat we met z'n allen heel bezig zijn. Uh, maar dat we er ook nog lang niet zijn. Dus, uh, en zeker gelet op die toekomst, kijken naar die langere toekomst, is het denk ik heel goed om... Um, nou ja, met elkaar vast te stellen van, hey, wat, hoe gaan we nou uh, verder met de inzet van, uh, van ervaringsdeskundigheid? Um, dus zo doen we dat eigenlijk op landelijk niveau met elkaar. Nou, en ook op lokaal niveau ben ik dus heel blij met de inzet via Faros. Dat ook wordt nagedacht um, uh, van, hoe doen we dat nou in lokale coalities? Nou, daar praten we verder over in deze bijeenkomst. Voordat ik het woord geef aan Jenny en Judith, hè, dacht ik van, ja, wat zijn nou voor mij de lessen geweest, hè, van de afgelopen periode in ieder geval. En dat is ook mooi, als Jenny en Judith hebben we niet uh, voorbereid, dus daar nou, mogen ze ook wel, uh, fijn op reflecteren. En les 1 is in ieder geval betrek, in ieder geval ervaringsdeskundigheid. Um, he, begin daarmee, ga met elkaar in gesprek, dat is punt 1. En dat is dus ook, vind ik, basis voor elke andere, voor, voor de verdere toekomst, zeg maar, betrek. Um, en uh, met uh, achter heb ik daar geschreven, he, de rest komt vanzelf, maar betrek in ieder geval, begin met ze aansluiten. Um, en dan les 2 is... He, Doe het op een open manier. Bespreek met elkaar wat je van elkaar verwacht. Uh, soms lopen werelden best uit elkaar, uh, maar bespreek steeds van, hé, hey, wat bedoelen we nou? Wat verwachten we van elkaar? Uh, uh, uh, en hoe, hoe geven we die betrokkenheid het beste, uh, uh, het beste vorm? Hoe kan het beste werken? Uh, dus bespreek het goed met elkaar in alle openheid. En les drie, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, laat ook zien wat ermee gebeurt. Um, um, en soms gebeuren er dingen mee die eigenlijk helemaal niet zo goed zichtbaar zijn, maar die echt wel doorwerken in hoofden van mensen die ermee bezig zijn. Maar het is ook belangrijk om dat goed te laten zien. Dus die drie dingen neem ik in ieder geval uh, mee. Dat was wat ik uh, wilde zeggen. Judith en Jenny, ik wil een van jullie uh, aftrappen om uh, jullie, uh, nou ja, we hebben wat jullie ervaring is hoe jullie te gaan aankijken uh, en ook naar de toekomst toe. Wie van jullie? Ja, Wil jij is, uh, eerst Jenny? is goed. Ja? Um, nou, mijn naam is Jenny Dieu en um, ik ben zelf uh, complex opgegroeid onder lastige omstandigheden. En dat uh, nou ja, vormt je de rest van je leven. En uh, nu heb ik daar eigenlijk mijn werk van gemaakt dat ik uh, op het snijvlak van uh, de stem van de mensen die het betreft en beleid functioneer voor allerlei uh, moeilijk bereikbare groepen, die eigenlijk toch wel heel veel ook met elkaar te maken hebben. Um, ik kwam eigenlijk op een, een vergelijkbaar lijstje als Angela. Dus, uh, nou ja, fijn. Niet helemaal afgestemd, maar goed. Nee, het is uh, van die synchroniciteiten die logisch zijn, denk ik. Um, maar ik had een, een aantal dingen die ik uh, nog wel wil aanvullen. Um, het waarom, uh, nou ja, dat Angela zei meteen al, betrek. Uh, en volgens mij zitten jullie hier allemaal omdat we het waarom eigenlijk al. Uh, nou ja, uh, verinnerlijkt hebben en uh, daar iets mee willen, maar niet iedereen is al, uh, heeft die stel, stap al gemaakt, dus uh, ja, soms moeten mensen die hiermee aan de slag uh, willen of moeten uh, nog even door het waarom en uh, um, uh, nou ja, dat het uh, veel oplevert en dat je dan betere plannen kunt maken enzovoort. En welke ik ook nog even wilde aanraken is het uh, wat is er al, He? dus uh, ga aan de slag. Um, maar kijk ook wat er misschien uh, dichtbij al, al uh, bereikbaar is... waar je misschien nooit aan gedacht hebt om die te betrekken... maar die misschien hartstikke nuttige uh, dingen kunnen doen. Um, even kijken, nou, het, het hoe uh, stond ook op mijn lijstje. Uh, maar ook het durven en doen. Uh, dus inderdaad, ga ook aan de slag. En het is misschien even spannend, maar als je ergens begint... Uh, dan komt het vast wel goed. Uh, uh, en laat het ook inderdaad zien. En uh, ik wil er nog even uh, um, bij jullie inmasseren de vrijblijvendheid uh, voorbij. Volgens mij uh, is er geen keuze meer uh, of we dit gaan doen, uh, maar is het vooral uh, hoe en wanneer we dit gaan doen. Dus uh, uh, dat wilde ik nog eventjes meegeven. Um, en inderdaad het verschil tussen mensen met verhalen, cliënten of ervaringskennis of ervaringsdeskundigen. Dat zijn allemaal andere uh, trapjes qua level. Hè? Of je alleen je eigen ervaringen inbrengt wat soms ook heel nuttig is of kun je putten uit collectieve ervaringskennis en heb je, um, nou ja, ben je aan de slag gegaan met je eigen kennis en is het ervaringsdeskundigheid op een ander level geworden. Uh, ja, heb je gereflecteerd op wat je zelf hebt meegemaakt? En heb je tools ontwikkeld om uh, nou ja, daar uh, iets mee te doen en dergelijke? Dus daar uh, nou, kunnen we nog heel veel over vertellen. We gaan vast ook handige linkjes in het verslag plaatsen. Uh, uh, dus ik weet niet of, of we alles nu hebben weggemaaid, Judith, maar misschien kun je, <laughs> je ook nog iets vertellen. Ja, nee, heel mooi inderdaad. Nou, mijn naam is uh, Judith. Ik uh, ben ook complex uh, opgegroeid en uiteindelijk zelf uh, jong tienermoeder geworden. Uh, ja, door de complexe situatie niet uh, thuis kunnen wonen, dus uh, bij een noodopvang. Uh, en inmiddels uh, ja gewoon samen met mijn uh, zoon uh, uh, in, een, uh, in een huisje en gaan studeren. Uh, inmiddels werk ik bij uh, SIRES als maatschappelijk werker, preventiemedewerker en ervaringsdeskundige. Uh, en zo ben ik dus ook benaderd om me aan te sluiten bij, uh, bij de spiegelgroep Kansrijke Start. Um, en wat, waar ik vooral enthousiast over werd, is dat het uh, iets langdurig zou zijn. Uh, waardoor ik ook het gevoel had, nou dan kunnen we echt uh, verschil maken hè, of uh, invloed uh, uitoefenen. Want vaker. Ja, ik zet me dan ook in als vrijwilliger via een uh, uh, experts heet dat, vrijwilligersorganisatie. ...bij verschillende organisaties en dan merk je toch vaak dat mensen wel willen... ...maar dat je dan bijvoorbeeld één keer aansluit bij een beleidsmedewerker... ...en ja, dan heb je wel het gevoel, nou, er, er is een goed gesprek geweest... ...maar wat is daar nou mee gedaan, hè? Dus uh, ja, dat sprak me heel erg aan. Dus dat is de reden dat ik uh, ben uh, aangesloten. En uh, even terug te komen op het lijstje met de punten die jullie uh, hebben benoemd. Nou, voor mij was eigenlijk stap één uh, toch nog iets daarvoor... En dat is misschien ook wel van, um, voordat je ervaringsdeskundigen gaat benaderen, uh, wees je ook uh, bewust van je eigen kijk daarop. Hè? Dus uh, reflecteer daar ook op van, hé, hey, hoe, de, hoe denk ik eigenlijk over ervaringsdeskundigen? En uh, hoe kijk ik daar eigenlijk tegenaan voordat je dat gesprek ingaat? Want we hebben, we hebben eenmaal nou allemaal uh, een mening, dus uh, ben je daar ook bewust van voordat je ermee aan de slag gaat? Um, daar, daar heb je ook echt heel veel aan, dus dat vond ik ook nog wel een belangrijker voordat je dat uh, gesprek aangaat. En inderdaad dat verschil, ja, dat heeft Jenny ook al uh, uitgelegd tussen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, vind ik ook wel een heel groot verschil uh, in zitten. Ja. Judith, kun je misschien even uitleggen aan uh, de mensen wat dan het verschil is? Nou, ervaring is dus als je zelf inderdaad een ervaring uh, hebt beleefd en daar kennis dus over heet, hebt. En dus echt aan de lijf hebt ondervonden. Uh, voor mij dan, hè, dat stel ik nu vanuit hoe, hoe ik dat daarna kijk. Ervaringskennis zie ik meer dat je um, dat je tot die kennis hebt gereflecteerd, uh, met anderen over hebt gesproken, ook geleerd hebt van andere ervaringen. Hè, dus, uh, daar ja, met uh, meerdere, uh, ja dat zie je ook vaak in de trainingen die, die we krijgen als ervaringsdeskundigen, dat we ook echt uh, reflecteren op de kennis van anderen. Dus, um, en ervaringsdeskundigheid is dan voor mij dat je dus inderdaad en die ervaring hebt en ervaringskennis. En dat dan uh, vaardigheden aanleert of een cursus hebt gevolgd of uh, in ieder geval uh, vaardigheden hebt om dat dus ook in de praktijk uh, in te zetten. En dus ook wel wat verder afstaat van je ervaring, dus daar ook echt, uh, echt mee aan de slag kan. Mooi, ja. Ik zie nog helemaal geen vragen in de chat. Zijn er nog vragen? Kunnen mensen wat vragen in de chat zetten? Jenny heeft wel tips in de, in de chat uh, gezet. Dat is uh, zeker de moeite waard om even naar te kijken. En Jenny, ik dacht misschien is het ook wel mooi om even de driehoek uit te leggen waar jij het heel vaak over hebt in dit leertraject. Ja. Um, ja ik... Ik heb het idee dat jullie dit allemaal al hebben gehad in de eerdere sessies. Vandaar dat ik een beetje... Uh, nou, beperk... maar dit is... Maar Jenny, dit is met allemaal mensen van allemaal andere coalities die okay. niet bij het leertraject zaten. Oh oké, okay. okay, dat, was... ja. oh, oh, okay. ja. dat was mij dan niet helemaal helder, sorry. Um, ja, de driehoek van uh, wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis of deskundigheid. Hè, het is heel normaal dat we in uh, allerlei zaken, dat we bijvoorbeeld wetenschappelijke kennis gebruiken. En het zou heel normaal moeten zijn dat we net zo gelijkwaardig ook gewoon altijd daar uh, ervaringsdeskundige kennis uh, meenemen. Dat wordt er net zo goed bij. En uh, al die onderdelen hebben elkaar ook nodig. Dus je kunt niet één uh, onderdeel overslaan. Eigenlijk. Ja. En meer daarover kun je lezen op uh, uh, allerlei websites. Ik zal even nu een handige site zoeken. Uh, hoogleraar Ali Weerman is daar. Uh, Vanuit wetenschappelijke kennis over ervaringskennis uh, is zij daar heel uh, erg goed uh, mee bezig. Ik zoek even een linkje voor jullie. Helemaal goed, dat komt natuurlijk ook terug in ons ABC-document wat er aan staat te komen. En um, zijn er al meer vragen in de chat, Marianne, of niet? Anders heb ik nog wel een mooie vraag hoor. Nee, op dit moment geen, geen vragen in de chat. Nee. Oké. Okay. Um, Judith, misschien kun jij nog iets uh, meer vertellen over de randvoorwaarden. He, als je die samenwerking met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen aangaat, waar, waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Wat, wat moet er dan, waar moet je vooraf over nadenken? Nou, ik denk ten eerste inderdaad hoe je zelf uh, er tegenaan kijkt. Hè? Dus. Uh... Niet uh, dat je denkt, nou het is, het, is een, het is een moedje, het is een verplichting. Maar echt van, oké, okay, waar vind ik nou dat het een meerwaarde kan zijn. Maar ook vooral van, nou laat ideeën ook uit de ervaringsdeskundigen komen. Hè? Want uh, waar, kan, uh, waar kunnen punten zitten waar, wat we kunnen verbeteren. Uh, nou, ja, ook al is wel even benoemd de vrijblijvendheid. Hè? En ik denk ook wel een stukje financieel wat daaraan hangt. Vaak is het toch allemaal van, nou... Dat doen we er even bij of dat, uh, nou, het moet, dus dan nou, kunnen we in ieder geval weer even een ervaringsdeskundige eronder uh, schrijven dat die betrokken is geweest. Um, maar goed, dan denk ik ook bij mezelf, dan ga je ook echt voorbij aan wat voor meerwaarde het heeft uh, voor uiteindelijk om met ervaringsdeskundigen te werken. Dus ik denk dat dat ook heel goed is om van tevoren, uh, ja, intern te kijken van oké, okay, wel, vanuit welk potje kan dit betaald worden en hoe gaan we dat doen en daar ook duidelijk over te communiceren. Uh, want uh, ja iedereen die werkt die doet het ook niet voor niets zeg maar um, dus ja dat en ik de, ook wel een hele belangrijke ja en ook hoe mensen zijn ingebed hè? soms uh, wil men dat ervaringsdeskundigen de hele organisatie veranderen, de cultuur veranderen en uh, allerlei medewerkers meekrijgen die nog niet zo ver zijn. Dat is soms gewoon te veel gevraagd voor één persoon. Dus zorg dat zo'n zo persoon ook goed gesteund is, dat er misschien een teampje van twee ervaringsdeskundigen is, dat iemand ja. intervisie kan volgen. Uh, nou ja, dat iemand misschien uh, uh, zich kan verhouden tot een achterban hè? en uh, wat is daarvoor nodig om bijvoorbeeld uh, uh, je ding te kunnen doen. Hè? Ik ben bijvoorbeeld ook heel actief in de belangwaardiging van dak- en thuislozen, maar die organisatie die heeft onvoldoende basis. Ja, daardoor wordt het heel lastig voor allerlei mensen om daarin hun ding te doen, omdat ze ja, heel moeilijk met andere mensen dingen kunnen uh, bespreken. Daar is iets voor nodig om bij elkaar te komen, een stukje coördinatie of weet ik veel. Dus um, wat is de context van de mensen die je inzet en uh, voelen zij zich gesteund? Um, ja, dat is belangrijk om ook uh, goed naar te kijken. Want ja, het is best wel veel soms wat er verwacht wordt. En ik denk dat er ook heel veel uh, uit kan komen, dat, dat het echt een belangrijk puzzelstuk is in waar jullie mee bezig zijn. He, dat, dat juist door dat puzzelstuk ervaringsdeskundigheid toe te voegen, uh, kunnen denk ik allerlei dingen op een ander level komen. Um, maar uh, ja, het heeft ook wel zijn tijd nodig en uh, aandacht. Ja, ja, ja dat wel het wel ook leuk. echt organisatiebreed wordt uh, gedragen. Hè? Dus niet één die de kar die zit te trekken en die, die van alles wil. Dat, dat werkt gewoon niet. Dat, ja, en misschien ook een stukje visieontwikkeling, dat het dat, dat daarin ook geborgd is. Want wij vinden dit belangrijk en daarom, en um, op deze wijze willen wij daar professioneel vorm aan geven. Het is, uh, ik, zeg, ik maak wel eens uh, de vergelijking met als je uh, wasmachine stuk is, dan vraag je ook een deskundige. Uh, en niet uh, iemand die er geen verstand van heeft. Uh, en dit is, dit is ook echt gewoon een vak uh, met, met andere inzichten, andere kennis. En uh, nou ja, dan kan een wereld, denk ik, voor mensen opengaan. Ja, we hebben het in het leertraject ook gehad over hè, de verschillende vormen van inzet. Hè. Dus hè, aan de coalitietafel. Maar je kan natuurlijk een focusgroep organiseren, spiegelbijeenkomsten. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om die inzet uh, uh, vorm te geven. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat je hè, met acht mensen uh, met ervaringsexpertise uh, regelmatig in gesprek gaat over verschillende onderwerpen. Of een spiegelbijeenkomst organiseert waarbij. Uh, professionals van tevoren vragen hebben opgesteld die dan... ter plekke aan uh, uh, een groep ervaringsdeskundigen gesteld worden. Dus uh, die verschillende vormen hebben we ook uh, benoemd tijdens het leertraject. Maar Jan, zijn er nog vragen uh, van de deelnemers? Zeker, ja. ja. ja. Uh, Marike van Driehoek vraagt, uh, wat is de derde poot? Heb ik even gemist. Oh, die is uh, wel door iemand in de chat gezet, dus de... Uh, wetenschappelijke kennis, praktijkkennis, daar wordt dus uh, de, uh, professionele hulpverleners mee bedoeld. Dat is soms iets anders dan uh, wetenschappers en ervaringsdeskundigheid. Dus dat zijn er drie. En ik zie in de chat ook uh, dat mensen ook zich afvragen: van, ja, waar vinden we ervaringsdeskundigen of we kunnen dat niet vinden? Uh, nou, ze zijn overal, want uh, er zijn heel veel mensen die enig moment in hun leven natuurlijk vastlopen en uh, dingen meemaken. En Dat wil niet zeggen dat uh, die allemaal ook ervaringsdeskundigen uh, zijn of worden. Uh, maar er zijn allerlei opleidingen ook voor ervaringsdeskundigen, mbo en hbo. En die uh, brengen elk jaar weer een hele berg uh, nieuwe mensen in het veld. Uh, er zijn op heel veel plekken uh, in het land ook uh, cliëntenorganisaties uh, waar ervaringsdeskundigen werken. Er is een uh, beroepsvereniging, dat heet uh, Vakvereniging voor ervaringsdeskundigen. Uh, nou ja, zo zijn er allerlei plekken waar je ze kunt vinden. Ik zou vooral adviseren om in je eigen regio uh, dat uh, te bekijken. Uh, bijvoorbeeld een, een contact met een cliëntenorganisatie is een goede start. Want die weten vaak ook goed wat er in de regio is op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Uh, en uh, de, de mensen van VAROS uh, kunnen jullie hier ook uh, in verder helpen. Hè? Die weten ook waar je dat uh, uh, zou kunnen vinden. En er is ook een, uh, vanuit de cliëntenorganisaties, is er een, uh, een kaart, een atlas. En daar zet ik ook wel even een linkje van in de chat. En daar kun je ook zien welke cliëntenorganisaties er zijn in het land. Want soms hebben ze een beetje gekke namen. En dan weet je niet uh, dat dat een cliëntenorganisatie is. Uh, en er zijn heel veel cliëntenorganisaties die... Uh, nou ja, heel breed zijn, maar er zijn ook organisaties die gericht zijn op bijvoorbeeld een specifieke aandoening. Of er zijn ook ja, ouder organisaties uh, uh, gericht op een bepaalde scope. Dus er is wel van alles, maar als het je wereld niet is, snap ik uh, dat je dat niet kunt vinden. Ja. Maar Jenny, we hebben het natuurlijk ook gehad over de pareltjes in de wijken. In de wijken uh, waar mensen professionals ook aan het werk zijn en sleutelfiguren die daar zijn, die van nature die rol op zich nemen. Uh, en die je dan bijvoorbeeld ook kan vinden in, uh, in wijkcentra en wijk, uh, in, in die buurtcentra. Dus The het is gewoon, En wat zeg jij ja. ja, al? Uh, de pareltjes die je al heel dichtbij hebt in de buurt. Ja, ja en misschien dat Lucna daar ook uh, wat over kan vertellen. Ja, Lucna, misschien kun jij daar iets over vertellen. Dat is wel een goeie. Hallo, goedemorgen. Uh, Mijn naam is Lupne en uh, ik ben een sleutelpersoon, uh, getraind uh, via Vares voor uh, gemeente Hardenberg. Uh, ik woon al 24 jaar in Nederland, moeder van drie. Uh, uh, Werk ik toen bij de vluchtelingenwerk uh, als uh, um, tolk, uh, steun ik de... Uh, de status en daardoor ben ik al uh, heb ik heel veel kennis heb ik heel veel uh, um, ja ook ervaring omdat ik hier lang woonde weet ik beide culturen uh, opvoedingen dus ik ben uh, ook getraind uh, via de GGD IJsland uh, Gelderland uh, voor uh, VGV dus uh, tegen meisjesbestrijdenis. Uh, ja zet ik altijd uh, een bruggetje tussen uh, professional en ook uh, en mensen. Um, en geef ik ook voorlichtingen. Ik ben ook getraind via de GGD. Geef ik voorlichting, seksuele voorlichtingen. Uh, voor vrouwen, nu niet zwanger. Um, uh, en via Faro's volg ik vaak uh, sessies, metingen, um, ook, ook trainingen. Uh, daardoor ben ik... Uh, ja, heb ik uh, meer kennis. Um, en uh, werk ik nu uh, als sociale werker bij driehoekzorg. Uh, maar als sociale werker, maar nog steeds ben ik sleutelpersoon voor uh, gemeente Hardenberg. Dus uh, zit ik in zo'n uh, broegetje tussen instanties en um, uh, statushouders. Heel mooi, dus je was altijd sleutelfiguur en toen uh, heb je een opleiding gevolgd en ben je sleutelpersoon geworden. Ja. ja, mooi, heel mooi, dankjewel. Goed dat je erbij bent. En gefeliciteerd nog, Lupna. Want Lupna, wat heb jij gekregen? <laughs> ik heb de. <laughs> Ik heb de linkje van de koning. Uh... Ja, voor jouw ja. werk als sleutelpersoon. Als fantastisch. Sleutel... Ja, dat klopt. Ja, fantastisch. Ja, heel goed. Heel goed. Uh, Marjan, hebben we nog een vraag in de chat die we nog even snel kunnen beantwoorden? Even kijken. Um, nee, ik zie veel tips, veel onderlinge uitwisseling. Um, dus kijk ook vooral even in de chat uh, wat daar verder staat. We hebben verder geen problemen vragen. Nou, dan, dan sluiten we dit gedeelte af. Hartstikke bedankt Angela, Judith... Uh, Jenny en Lubnaar voor jullie bijdrage. Blijf vooral erbij uh, nog tot het einde. Uh, dan gaan we naar de volgende, dan gaan we naar de pitches, Marjan. Ja, precies, ja. Ja, we gaan nu luisteren naar de, naar de pitches van de, van de coalities die hebben deelgenomen aan, uh, aan het leertraject. Uh, acht, acht coalities gaan hun verhaal uh, doen, waarvan twee op film, want ze konden er niet bij zijn uh, vandaag. Um, ze hebben een pitch voorbereid aan de hand van uh, twee vragen. Waar kom ik vandaan en waar sta ik nu? En wat heb ik geleerd? Waar ga ik naartoe? Dat zullen ze doen aan de hand ook van, van, van een beeld. Uh, nou, dat is een beetje opgedeeld. Uh, eerst komen drie live pitches, daarna de twee filmpjes, daarna weer... Um, en daarna weer drie uh, pitches. Uh, we starten met um, Janneke Schilder uit Utrecht, Kariscan Ronde Rondeveene en Monique Lier Eindhoven. En jullie mogen achter elkaar uh, jullie presentatie doen. En aan het eind hebben we even kort tijd om wat vragen te beantwoorden uit de chat. Uh, Janneke, mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Uh, nou, in de gemeente Utrecht uh, zijn we een uh, tijd geleden enthousiast begonnen met uh, kansrijke start vanuit de regio. De start uh, was met gelijk met ouders. Dus uh, ouders zijn uh, geïnterviewd over hun ervaringen met kansrijke start. En uh, daar hebben we heel veel inspiratie uitgehaald en daar is een uh, heel mooi boekje ook uitgekomen. Die zal ik straks even delen in uh, de chat. En vervolgens zijn we in onze eigen stad zijn we aan de slag gegaan met het vertalen van uh, de ervaringen van die ouders in zes actielijnen. Want waar wilden we nou echt mee aan de slag gaan in onze stad? Nou, terwijl we steeds meer gingen vertalen en steeds meer met professionals in gesprek gingen, uh, bekroop ons echt het gevoel van, hey, we zijn al nou wel begonnen met die ouders. Maar uh, zien we nu in die actieleiden nog steeds die ervaringen van die ouders terug? En past dit nou eigenlijk nog wel? Uh, dus die vraag bleef eigenlijk hangen van, ja, hoe kunnen we nou structureel die ouders betrekken? Want we hadden daar zo ontzettend veel inspiratie uh, uitgehaald en dat gaf ons een vliegende start. Nou, toen werd natuurlijk al snel geopperd, zullen we een uh, officiële ouderraad voor Kansrijk in gaan stellen, die uh, met ons meedenkt. Maar gelijk kwamen er ook heel veel vragen en uh, werden er heel veel drempels opgeworpen uh, in onze coalitie en ook vanuit het management en de afdeling. Van, hebben we dan wel een goede afspiegeling van ouders? Uh, weten we eigenlijk niet zelf al uit die interviews wat we moeten doen? Wat gaat ons dat kosten? Nou, waarschijnlijk voor veel mensen bekende drempels. En daar liepen we eigenlijk in vast. Terwijl we toch eigenlijk ook allemaal zoiets hadden van we moeten, we moeten toch echt iets gaan doen. Dus uh, we waren heel erg blij toen dit uh, leertraject begon. Uh, toen ben ik samen met een collega van mij, Els, hier ingestapt. En we merkten eigenlijk al gelijk vanaf het begin dat we hierdoor ook meer draagkracht uh, kregen in onze eigen organisatie. Gewoon simpelweg vanwege het feit dat we meedoen aan een leertraject van Faros. En dat we daar ook elke keer in onze teammeeting konden rapporteren wat we hadden geleerd en anderen daarmee inspireren. En uh, in gesprek tijdens dat uh, voorbereiding met Els en ik bedachten we eigenlijk van moeten we onze collega's niet de vraag stellen van wat zou jij nou eigenlijk van ouders willen weten. Dus zo zijn we het gesprek ingegaan met onze collega's. En iedereen die kon wel een vraag uh, bedenken die die echt ontzettend graag aan ouders wilde stellen. Dus bijvoorbeeld de communicatieadviseur zei. Ik zou wel eens willen weten hoe ik zo kan communiceren dat ouders zich gesteund voelen in plaats van dat ze het ervaren als bemoeizuchtig. Um, en zo had iedereen wel weer een eigen vraag. En daar ontstond zoveel energie dat we ook in gesprek met vader zeiden van ja, kunnen we niet gelijk die energie uh, gebruiken om een spiegelgroep te organiseren? Dus dat we ouders uitnodigen en daar omheen gaan zitten als professionals om te luisteren naar wat hun antwoorden op onze vragen zijn. Nou, die spiegelgroep gaan we organiseren. We hopen dat die nog net voor de zomer komt. Samen met vaders gaan we dat organiseren en een oude vertegenwoordigingsgroep die we al kennen in Utrecht. En tegelijkertijd gebruiken we deze spiegelgroep ook als een startpunt om vaker dit soort spiegelgroepen te gaan organiseren. En andere oude vertegenwoordigingsorganisaties in onze gemeente te benaderen om vanuit uh, verschillende organisaties een afspiegeling te hebben om toch te gaan naar zo'n structurele oude raad die we vaker kunnen. Uh, betrekken bij ons programma Kansrijke Start. Uh, wat heeft het ons dus uh, opgeleverd? Uh, dat we meer aandacht hebben gekregen uh, voor ook de waardering van ouders, want dat was een van de randvoorwaarden die we echt geregeld willen hebben. Voordat we beginnen, zodat we ook echt een passende beloning aan kunnen geven. Uh, inmiddels hebben we besloten, samen met collega's, dat we binnen onze eigen afdeling daar afspraken over... Hebben en dat we vervolgens ook binnen de gemeente breed dit af gaan stemmen, zodat we dat gelijk hebben. En we hebben uh, hierdoor ook meer blijvende aandacht voor uh, het belang van ouders in onze coalitie. Dat we ze niet alleen aan het begin betrekken, maar ook echt uh, blijven betrekken. En uh, de uitleg bij mijn plaatje kunnen jullie misschien wel raden. We stonden al elke keer bovenaan de rots, want we wilden heel graag uh, springen, maar we durfden het eigenlijk niet vanwege al die drempels die uh, opgeworpen worden, werden. En door samen met een andere collega in het leertraject te stappen, zijn we toen gewoon gesprongen en uh, gaan we nu kijken wat we onderweg uh, tegenkomen. En dan weer door. Dankjewel, Janneke. Ja, mooi verhaal, prachtig beeld. Um, dan gaan we nu door naar uh, Isin. Isin, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ik ben uh, Isin uh, van de gemeente uh, nou ja, Wij zijn eigenlijk als, uh, in de gemeente begonnen als, als kerngroep. Um, en de kerngroep bestaat uit nou, de gemeente en twee partners. En wij waren eigenlijk vooral hard aan het nadenken hoe wij kansrijk start nou, in de gemeente ja, konden uitrollen. En ook de partners, dus de geboortezorgpartners, konden betrekken. Um, en dat was voor ons wel een hele uitdaging natuurlijk. En um, nou ja, gaandeweg hebben we dus een aantal activiteiten ontwikkeld, gezamenlijk met onze partners, maar de mensen om wie het dan echt gaat, nou, die waren nog niet betrokken, maar um, het idee was wel aanwezig van, hé hey jongens, uh, volgens mij is het wel belangrijk om ook te kijken wat, um, um, uh, hè, of, of onze activiteiten ook echt daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van ja, jonge aanstaande moeders, en toen werd um, nou ja, dit leertraject uh, um, um, nou ja, ontwikkeld en um, heb ik ook uh, samen met, met, met, met onze twee partners, um, hebben wij ons, wij ons ingeschreven. En nou, wat wij ervan hebben geleerd is eigenlijk dat dit, ons, um, dat dit leertraject ons een verdieping heeft, um, heeft uh, um, ja, gegeven over het belang van het betrekken van mensen met um, ervaringen. Um, rondom kansrijke start. En um, het mooie is dat dus na, na, na, na de eerste bijeenkomst van VAROS, dat um, mijn twee partners, dus de twee, twee collega's die, die ook betrokken zijn bij, bij de werkgroep Netwerkoverleg Kansrijke Start, ook gelijk um, ja, ja, echt actief op zoek zijn gegaan naar mensen met um, ik hoor, ik zie, ik lees wat iets. Um, Oh, sorry, ik dacht dat, dat, dat de vraag voor mij bedoeld was. Maar um, dat het uh, dat, dat ook belangrijk is dat uh, mensen met ervaring uit te nodigen. Dus dat hebben zij ook gedaan. Daadwerkelijk uh, twee, uh, twee inwoners um, uh, gevonden en gevraagd of zij willen gaan deelnemen aan het netwerkoverleg. Om wat te vertellen over hun ervaringen rondom um, ja, prematuur dismatuur. Dat is dan het onderwerp van het netwerkoverleg. En dat is eigenlijk al, een, al gelijk een hele goede stap. Natuurlijk echt concrete... Uh, een stap die ook daadwerkelijk uh, is uitgevoerd. En dat plaatje wat dus nu zichtbaar is, is eigenlijk uh, ja, dat laat zien dat wij nu ook stap voor stap aan het bouwen zijn aan onze samenwerking. Um, de focus ligt nog steeds op de samenwerking met professionals. Want dat is nog een uitdaging. Hè, dat ook de vlogskundigen, um, um, um, de, de, de, de kinderenopvang, dat wij uh, dat, dat ze aan gaan blijven um, en met ons mee willen bouwen aan deze samenwerking. Uh, maar dat gaat stap voor stap. En ik denk uh, dat we wel uh, nu uh, redelijk goed, uh, goed uh, onderweg zijn. Dus dat is uh, heel even in het kort, mijn verhaal over, ja, over mijn ervaring met, uh, met het traject. Dankjewel, Christine. Mooi verhaal ook. Ja, weer pakkend, weer anders dan de eerste. Dat is heel interessant ook. Dan gaan we nu door naar uh, Eindhoven. Monique, aan jou het woord. Um, ik, uh, weet het, ik ben, uh, zes maanden geleden ben ik, uh, ben ik in Eindhoven ben ik gestart met de startbijeenkomst, dus ik ben nog helemaal niet zo ver als mijn, als mijn twee voorgangers. Uh, waarom ik deelnam was dat ik eigenlijk meer kennis wilde hebben hoe je de cliënt moet betrekken bij, uh, weet het, weet het, bij, uh, bij kansrijke start en dat vind ik belangrijk omdat dat de doelgroep is waar het om gaat. Uh, wat heb ik geleerd tijdens de sessies? Uh, ik uh, kreeg natuurlijk een stukje theorie. Ik was al wel bekend met een stukje theorie hierover. Ik ben in de praktijk uh, ben ik bekend met spiegelbijeenkomsten, focusgroepen en met uh, cliënttevredenheidsonderzoeken. Uh, maar dit is niet hetzelfde als het bevragen van de klant wat hij nu wil. Uh, ook, bij, ook, weet het, ook als je cliëntonderzoeken doet, dan uh, zie je vaak dat dat via een schriftelijke enquête gaat en mijn ervaring is, is dat de mensen die je wil bereiken dus de doelgroep die in een kwetsbare situatie zit, dat je die daarmee niet bereikt um, Ik wil daarom zeker gebruik gaan maken van uh, ervaringsdeskundigen van sleutelpersonen als die er zijn uh, maar ook uh, cl cliënten die zelf ervaring hebben en een eye-opener tijdens de laatste bijeenkomst was uh, een van uh, de ervaringsdeskundige die uh, was spreker tijdens de bijeenkomst en die wist mij te vertellen dat er in de gemeente Eindhoven al een aantal organisaties zijn die met ervaringsdeskundigen werken, terwijl ik dat helemaal niet wist. De gemeente die wist dat ook niet en ook de coalitiepartners die uh, hebben ook niet benoemd dat er uh, in hun eigen organisatie ervaringsdeskundigen en uh, ervaren cliënten zitten. Dus uh, ik hoop op hele korte termijn, hoop ik uh, met hen in contact te kunnen komen en om dan samen te gaan kijken van wat zij kunnen betekenen voor uh, kansrijke start. Um... Hoe, uh, om het nu even te vertalen naar de coalitie in Eindhoven. Nou, als rode draad in het, in het projectplan is het betrekken van de cliënt opgenomen. Ik heb dat ook tijdens de eerste bijeenkomsten met de coalitie, hebben we dat projectplan doorgenomen. En de professionals, die wilden allemaal unaniem met het betrekken van de cliënt, wilden ze aan de slag. Dat is eigenlijk stap 1, stukje het commitment moet je hebben. Ehm... Um, nou, hoe gaan we dit nu aanpakken? Dat is natuurlijk de volgende stap. Ehm... Um, daar wil ik heel even terugkomen op dat plaatje. Hè. Dit is, uh, het is uh, het licht aan het eind van de tunnel. Dit is... Uh, zeg maar positief bedoeld. Uh, helemaal in het begin van de tunnel was het donker, omdat ik ook nog helemaal niks... Daarover wist. En elke keer als er weer een stukje info bij komt... Dan wordt het lichter en aan het eind... Het licht is het positieve resultaat, wat we hopelijk ook het eind van kansrijke start vast kunnen houden. Um, hoe ga ik het nu in de praktijk uh, aanpakken? Uh, er zijn op dit moment drie werkgroepen bezig. Dat de, uh, die zijn met drie inhoudelijke verbeterpunten bezig. En die zijn op dit moment zijn die bezig met te kijken van hoe ze uh, een interventie kunnen ontwikkelen en daar een pilot mee kunnen draaien. Nou, dit is een mooi moment om te zeggen... we gaan even nu pas op de plaats maken... Want uh, dit is nu... een mooi moment om... Uh, te kijken van... Uh, als wij een pilot willen gaan draaien... Uh, hoe is het beeld van... de behoefte van de klanten? Zijn we met de juiste dingen bezig? En uh, dat is natuurlijk... ontzettend belangrijk, want wij zijn als professional... toch geneigd om een... interventie te gaan ontwikkelen... een pilot te gaan draaien en daarna... een evaluatie te gaan doen en dan van daaruit kijken, oh, van ja, we moesten toch wel wat punten toch nog aanpassen. Terwijl je beter aan de voorkant al kan kijken waar zij behoefte aan hebben, ook uit eigen ervaring. En dan een op-maat-interventie... Uh, gaan ontwikkelen en een pilot gaan draaien. Uh, als, het, uh, als het goed is, heb ik... Uh, voor de zomer uh, heb ik nog een overleg met alle drie de werkgroepen en dan wil ik ook dit punt wil ik uh, aan bod laten komen en dan met hun bespreken wat zij uh, denken van hoe wij die samenwerking met de cliënten het beste aan kunnen gaan vliegen en uh, welk plan van aanpak maken we daar dan bij. Ik hoop uh, voor, uh, dat is 21 juni dat overleg, hoop ik nog uh, contacten kunnen leggen met uh, de eerste ervaringsdeskundigen in de gemeente Eindhoven, om te kijken, te verkennen wat zij voor ons zouden kunnen betekenen, want dat zou dan ook mooie input kunnen zijn voor het overleg wat ik met de werkgroepen heb op 21 juni. Dus dit is uh, hoe ver wij zijn in Eindhoven. Dankjewel Monique, ook voor jouw verhaal. Jullie zijn behoorlijk ver uh, in Eindhoven. Ook, en, ja, nou ja, ja goed, ja, mooi. dat is wel onze observatie eigenlijk, dat, dat ja. alle coalities hebben echt, echt ja, toch forse stappen gezet, ook al uit ja. de evaluatie die, die wij met jullie hebben gehad, uh, dat misschien niet, niet, niet door jullie altijd zo ervaren ja. wordt, maar dat is wel onze ja. observatie erbij. maar ja, nou wel met dank aan inderdaad de leersessies, maar ik vond ook de, uh, de individuele gesprekken uh, die, we met, uh, die ik met Marieke en Amy, Amy heb gehad, waren ook heel waardevol hierin om... Uh, om in ieder geval tot deze inzichten te komen. Goed te horen, dankjewel. Ja. Ja. ja, dus de combinatie van opmaat en, en die leerstes ja. heeft jou ook heel goed gewerkt. Ja, ja Zeker. Ja, fijn. Ja. Nou, eigenlijk alle drie de, de verhalen en pitches geef ik aan dat. Uh, nou, het zijn ook echt aanpakkers. Het zijn ze allemaal, maar ook, ook dat komt hier ook duidelijk uh, naar voren. Um, laten we even kijken naar de chat. Zijn er vragen in de chat, Marieke? Nee, ik heb nog niet, tenminste, niet wat ik kon zien, maar misschien uh, er kwam wel heel wat voorbij. Zijn er vragen, mensen? Nou, nee, dat is al heel duidelijk. Ja. Ik heb een handje omhoog gedaan. Jenny, ga maar. Ja, ja ik wilde nog wel ook even uh, een aantal dingen benoemen die nog niet genoemd zijn. En dat gaat over ervaringsdeskundigheid en familieervaringdeskundigheid. Uh, dat zijn ook nog uh, verschillen. Uh, je hebt in het land ervaringsdeskundigen en je hebt familieervaringsdeskundigen. En het verschil zit hem erin of je uh, zelf hè, uh, bijvoorbeeld uh, psychische problematiek hebt, ik noem maar iets, en daar ervaringsdeskundige in bent geworden, of dat bijvoorbeeld jouw kind uh, een psychische problematiek heeft en je daar vanuit je rol als familielid ervaringsdeskundige in bent geworden dat zijn andere dingen en uh, cliënten en familie hebben soms ook andere dingen nodig dus het is ook een goede overweging om soms te kijken van goh, um, welk stukje hebben we nodig of hebben we het misschien allebei nodig en waar het om kansrijke start gaat en dan heb je natuurlijk veel te maken met uh, ouders. En ook dan kun je de vraag stellen van, Goh, zijn het ouders die ervaring hebben met da dat waar hun eigen kind doorheen gaat? Of hebben ze ook nog andere eigen ervaringen met allerlei problematieken? Dus er zijn vele uh, kanten die je kunt aanvliegen. En uh, ik denk dat het goed is om daarover uh, na te denken. Want uh, het maakt wel uit of je uh, bijvoorbeeld als ouder... Uh, zelf geen psychische problemen hebt ofwel wel, um, ja, dat, dat zijn allemaal andere invalshoeken en ik denk dat in Kansrijke start uh, dat, dat alle invalshoeken eigenlijk uh, nodig zijn. Um, en ook voor familieervaringsdeskundigen is het een aparte opleiding um, en daar, daar kun je andere mensen weer voor vinden die daarin gespecialiseerd zijn. Dank je wel. Toevoegen. Zeg geen vragen in de chat, dat is prima. Uh, nou, stel je vragen ook, ook gewoon in de chat ik aan het heb, eind. Uh, ik sorry. heb nog een vraag, ik heb mijn ah. handje ook omhoog. Excuses, uh, die, die zie ik niet. Nee, nee, ja. niet okay. uh, ik ga nog één keer uh, de sleutelpersoon. Want, uh, wat is precies een sleutelpersoon? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar misschien nog heel eventjes een uh, uitleg. Wie, wie gaat hem beantwoorden? Uh, Jenny, zou jij hem kunnen beantwoorden? Ja hoor, ik dacht misschien verloep na. Nou. Uh, dat zijn uh, als, als ik het goed zeg, over het algemeen mensen die uh, soms wat dichter bij uh, bepaalde groepen staan. Uh, ook uit eigen ervaring of ervaringsdeskundigheid, maar die je kunnen helpen om in contact te komen, bijvoorbeeld met groepen die je anders moeilijk uh, kunt bereiken. Heb ik het zo goed uitgelegd? Nee, we hebben onderscheid gemaakt. Ik wil hem even aan. We hebben onderscheid gemaakt tussen sleutelpersonen in dit leertraject, uh, sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen zijn opgeleid, dus die hebben echt een training gehad om uh, um, uh, hier uh, nou ja, acties op te ondernemen. En sleutelfiguren zijn uh, mensen die opstaan in een wijk bijvoorbeeld, die van nature die uh, rol op zich nemen, maar die nog niet zo'n opleiding hebben gehad. Dat hebben wij als een soort verschil uh, aangegeven in dit project, om het een beetje te verduidelijken. Oké, okay, want het is, het is een faros uh, benaming, want in het uh, sociaal domein ken ik ook de termen sleutelfiguur sleutelpersoon en dat is dan niet per se altijd een opgeleid iemand dat kan ook een huisarts kan ook een sleutelfiguur zijn omdat hij in contact komt met uh, bepaalde groepen klopt dat zijn sleutelfiguren ja. dat klopt ja en, en ja. de uh, ervaringsdeskundige is, is dus die moet dus opgeleid zijn zeg maar in jullie uh, termen het is niet zo dat die uh, dat diegene alleen de ervaring heeft omdat het, dat diegene het meegemaakt heeft. Nou, dat is, dat is altijd lastig in de wereld van ervaringsdeskundigen. En daar uh, gaat uh, veel discussie over. En er zijn mensen die al prima jaren werkzaam zijn als ervaringsdeskundigen... maar daar nooit een opleiding voor hebben genoten. Dus het gaat ook over competenties. Uh, is iemand in staat om? Um, en er wordt wel nu het, het vak wordt verder ontwikkeld. Um, en daar komen dit soort vragen ook aan de oren. Van wanneer ben je ervaringsdeskundige... Uh, en wanneer niet? Of, of nou ja, mag je bijvoorbeeld alleen iemand inhuren met een opleiding? En wat voor opleiding? Uh, of kunnen andere mensen ook die rol vervullen? En wat moet dan de drempel zijn qua kennis en vaardigheden? Daar zijn ze nu een beroepsregister voor aan het uh, ontwikkelen. Begrijp ik het dan helemaal verkeerd dat uh, mensen die het meegemaakt hebben, dat die dus niet direct gevraagd worden, maar dat, dat, je, dat je dus een stap verder gaat? Oh, okay. Die worden ook gevraagd. Die worden natuurlijk ook gevraagd, alleen dat is een andere manier. Dat is mensen met ervaringsexpertise of ervaringskennis. En die zou je bijvoorbeeld um, heel goed kunnen bevragen over hun eigen ervaringen, bijvoorbeeld in een focusgroep of in een spiegelbijeenkomst. Er zijn verschillende manieren om mensen te betrekken en met uh, mensen met ervaring samen te werken. Als je een wasmachine gebruiker bent, ben je nog geen wasmachine specialist, zeg maar. Dat ja, die heb ik was... onthouden ja. van de wasmachine. Dank je. Misschien mensen die heel vaak hebben gepast, zijn inmiddels ook specialist geworden als ze heel veel problemen hebben opgelost. Hè? Dat, nou ja, dat, dat soort uh, discussies. Ja. Dankjewel. Um, dan gaan we nu door naar de, naar de filmpjes. Uh, we gaan luisteren naar uh, Sandy Hendricks uit Astrid en Henrike Nijman uit Almelo. Dus dat is mooi, ja, dat hij dan vooraf heel mooi doet. En dan opeens, als je hem dan nodig hebt, dan uh, start hij niet. Maar ja, kunt u onderaan op het pijltje klikken, daar tussen die 10 en 30 in? Ik ben Sandy Hendricks, beleidsmedewerker, jeugd en onderwijs van de gemeente Asten. En krachttrekken van de lokale coalitie Kansrijke Start. Eind 2020 ben ik begonnen met het voeren van verkennende gesprekken met verschillende externe partners. Uh, niet iedere partner uh, kende ik persoonlijk. Uh, uh, begin uh, februari hebben we een eerste bijeenkomst gehouden met deze partners. En vanaf het begin heb ik uh, op de agenda het onderwerp gezet betrekken ouders. Uh, tijdens deze bijeenkomst uh, werd al snel duidelijk dat er een tweesplitsing was in deze groep. Uh, de ene groep wilde meteen een interventie uh, inzetten voor de ouders. En de andere groep wilde eerst onderzoeken hoe we deze ouders het beste bij de lokale coalitie uh, kansrijk start kunnen betrekken. We hebben toen afgesproken dat we in een kerngroepje daarover verder zouden praten. En in dit kerngroepje zitten uh, vier uh, professionals van verschillende organisaties. En ook hierin was die splitsing uh, uh, te uh, bespeuren. En uh, al gaandeweg uh, kwamen we wel tot elkaar... En hebben we gezegd van ja, het is toch heel belangrijk dat we gaan kijken hoe we deze ouders het, goed, het beste kunnen betrekken. Uh, en uh, uh, dat we ook weten wat er precies speelt en wat er nodig is in Asten om deze ouders goed te kunnen ondersteunen. Uh, we zullen daarbij gebruik gaan maken van sleutelfiguren en ook ervaringsdeskundigen. En uh, daar gaan we samen kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Erike Nijman en ik ben projectleider voor kansrijke start in Almelo. Als afbeelding voor de verloop van ons project heb ik gekozen voor deze mooie klimplant. Als projectleider ben ik erg goed in het uitleggen van de mooie rechte lijntjes. Maar als ik één ding geleerd heb, is dat deze plant groeit en gaat waar hij wil. En dat hij tot bloei komt op de plekken waar hij wil. Zo zijn er bloemen gegroeid op plekken waar ik ze niet verwacht had. Uh, gelukkig zijn er ook bloemen gegroeid op de plekken waar wij ze wel bedoeld hadden. Als ik kijk naar hoe wij in dit project gewerkt hebben met uh, ervaringsdeskundigheid, dan was dat in het begin best een zoektocht. In onze werkwijze staan wij heel dicht bij de ouders. Um, zij zijn de, de kern van waaruit wij werken. En mijn collega's vanuit het jonge moederwerk zetten altijd de vraag van de ouders centraal. Dus ergens werken we ook wel met ervaringsdeskundigen. En dat bracht ons op de vraag, wat kunnen wij daar nog meer en nog beter in doen? Hoe kunnen we de ervaringen van de ouders na hun uh, begeleiding, nog beter uh, gebruiken, ook voor anderen. Dat was een onverwachte uh, groei van ons project. En uh, ik ben daarmee uh, op zoek gegaan. Uh, ook binnen onze eigen organisatie. En dat bracht mij bij een aantal collega's op het pad... die bezig zijn met taalambassadeurs en vrijwilligerswerk. En met hun heb ik me gebogen over de vraag... wat is nu een ervaringsdeskundige? Wanneer spreken we over... Iemand met ervaring, een ervaringsdeskundige. Wanneer is iemand gewoon een vrijwilliger of wanneer is iemand een ambassadeur. En uh, met elkaar zijn we gaan stoeien met die begrippen. Maar ook met de vraag hoe faciliteren we dat en wat hebben ze dan nodig. En hoe kunnen wij er als professionals uh, van leren en gebruik van maken. Dat interne proces heeft mij enorm geholpen. En het was binnen een kansrijke start een hele uh, mooie stap om ook te kijken van... Als we dit gaan doen, hoe borgen we dat dan en hoe doen we dat goed? De andere les die ik geleerd heb is dat er in de coalitie draagvlak voor moet zijn. De binnen de coalitie is het dus heel gebruikelijk om dicht bij de ouders te staan waar je mee werkt. Maar als het traject af is, is het af. En binnen de coalitie hebben we met elkaar de vraag beantwoord... wanneer willen we ervaringsdeskundigen inzetten en hoe dan? En wij kwamen tot de conclusie dat we dat graag willen bij anderstalige ouders... en bij ouders die wonen uh, op een AZC. Dat zijn voor ons groepen waar we echt meer waarde zien... om uh, ervaring op te gaan doen met ervaringsdeskundige ouders. Ik heb zelf ook een, uh, een les in moeten leren... want uh, voor mij was het echt een drempel om ouders te gaan vragen. Um, voor mij zijn het kwetsbare ouders. Maar ik heb geleerd... Zeker in de inspiratiesessies bij VAROS, dat ouders die zeggen: hé, hey, maar ik wil wat betekenen voor een ouder. die zijn al verder dan die kwetsbare situatie. Zij zijn niet meer die kwetsbare ouders. Zij hebben uh, hun uh, issues aangepakt en opgelost. En ze staan daar nu een stap verder vanaf. en ze zijn in staat om daarop terug te kijken. en anderen verder te helpen. En dat is voor mij een hele mooie en waardevolle les, die ik wil toe gaan passen. ...in de volgende stappen die we in de Almeloze coalitie willen gaan zetten. En dat waren voor nu uh, de belangrijkste lessen. En ik hoop dat er nog vele mooie bloemen uit gaan bloeien. Dankjewel. Ja, dat waren de, de twee filmpjes. Uh, dan gaan we nu uh, door naar de, de volgende twee uh, ja, plaatsen, coalities. Naar Noord-Limburg en Vechtal. Uh, Noord-Limburg uh, zal Lianne uh, wat gaan vertellen. En Vechtal hebben we drie sprekers. Uh, dat is ook een werkgroep geweest waar twee plaatsen ook aan hebben deelgenomen. Koevoorde en, en Hardeberg. Uh, Lianne, aan jou het woord. Dankjewel Marjan. Even een, een aanvulling. Um, het gaat om de regionale coalitie Noord- en Midden-Limburg. Dus een groot gedeelte van, uh, van Limburg. Groter dan alleen Noord-Limburg. Uh, ik ben vanuit uh, robuust samen met twee collega's, betrokken bij Kwartiermaken voor Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg. Uh, wat misschien goed is om te vermelden, is toen wij uh, met die opdracht aan de slag gingen, uh, hebben we ook met elkaar geformuleerd dat we um, het heel belangrijk vinden om de doelgroep te betrekken. En vanaf de start um, ja, ben ik begonnen om een groep mensen om mij heen te verzamelen, om daar uh, inhoud en uh, vorm aan te geven en daarmee uh, ja, het gesprek aan te gaan over hoe we dat zouden kunnen doen. Uh, dus dat was ook het startpunt um, um, voor de deelname aan uh, de leersessies. Uh, hè, we zijn met een groep professionals, dat zijn er in totaal acht uit de regio, bezig om een plan te maken. Over hoe we in de, de doelgroep in de regio willen betrekken. En nou moet ik bekennen: dat plan is heel sterk gericht op het ophalen van behoeften bij de doelgroep. Zoals we ook uh, behoeften opgehaald hebben bij uh, professionals. We zitten nog in de verkennende fase van het uh, programma Kansrijke Start. Um, dus dat was onze eerste inzicht, en, um, of opzet. En de deelname aan de leersessies heeft uh, wel een aantal inzichten opgeleverd. Soms um, een bevestiging van, nou, dus, jullie hebben een aantal interessante goede keuzes gemaakt. En soms ook aanleiding geweest om uh, op een andere manier naar te kijken en uh, ja, een andere route in te slaan. En ik wil er graag drie met jullie delen. Um, de eerste is dat ik um, eigenlijk wel vrij snel be, um, geleerd heb het belang om goed inzicht te hebben in... Wie nu precies de doelgroep is. En dat hebben we eigenlijk vrij snel al opgehaald met de gemeenten uh, die betrokken zijn uh, in deze regionale coalitie. Um, nou, een van de doelgroepen bijvoorbeeld die hierin specifiek naar voren kwam, waren de Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat is in, in deze regio um, ja, een, een, een heel belangrijke doelgroep. Dus zo hebben we ook gekeken en opgehaald welke doelgroepen we zouden moeten betrekken. Dus. Uh, nou, dat hadden we in ons, in ons plan wel uh, geborgd. Dat was fijn, om daarin bevestigd te worden dat dat belangrijk is. Um, het tweede inzicht um, heeft uh, te maken met um, dat um, het betrekken van de doelgroep verder gaat dan het ophalen van behoeften. Um, dat is eigenlijk wel waar we in eerste instantie um, ja, ons plan op gericht hadden. Um, maar ik heb heel duidelijk ook geleerd dat het verder gaat dan dat. Dat het ook gaat om het samen ontwikkelen en implementeren. Ehm, um, dus dat... heeft ertoe geleid dat we ook... nadenken zijn van, we moeten dat ophalen van behoeftes... is nog steeds belangrijk, maar we zien het als een onderdeel van. Ehm, um, en we willen ook heel graag ervaringsdeskundigen in gaan zetten... en kijken hoe we dat in het programma... Um, kunnen gaan borgen. En het derde inzicht uh, is ook wel door... ja, de, de leersessies bij te wonen... en met elkaar de gesprekken daarover te voeren, geïnspireerd te raken... Um, is dat we er gewoon echt mee aan de slag moeten. Dat het inspanning kost, dat het ook weerstand kan opleveren, maar dat dat geen reden moet zijn om het niet te doen. Uh, en dat we vooral moeten volhouden. En eigenlijk de belangrijkste les daarin is dat we uh, gewoon moeten beginnen. En vandaar ook uh, het plaatje hier uh, over de trap. Uh, neem gewoon de eerste stap. Uh, uh, je hoeft nog niet te zien waar je helemaal naartoe gaat, maar die eerste stap kan al een, uh, een goede zijn en, en ja, laten we het zo ontwikkelen. Ik moet zeggen dat we ik ook in het programma doen. Uh, lerend ontwikkelen past hier ook wel bij. De eerste stap zetten, evalueren en kijken van nou wat is dan de volgende stap. Uh, dus dat gaan we nu ook doen met de contacten die er in de regio al zijn uh, met de doelgroepen. En ons doel is om bij het opstellen van het actieprogramma dit najaar zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en de ervaring. Uh, en ook de inzichten van die verschillende doelgroepen. En uh, dat we ook in de uitvoering, dat is dan weer een fase daarna, ook uh, kijken hoe we daar uh, ja, ervaringsdeskundigen kunnen bij, uh, bij kunnen betrekken. Dus eigenlijk in elke fase. Dankjewel, Lianne. Ja, pak het verhaal ook weer. Um, dan gaan we nu door naar het, uh, naar het vechtdal. Um, het woord is aan Minarda, Joke en Indira. Ja, wij uit, vanuit het Vechtdal willen graag een brug slaan tussen de zorgverleners en uh, de zwangeren. Ik ben uh, Minarda Bosman en ik ben als medisch-maatschappelijk werker vanuit het Saxeburg Medisch Centrum uh, betrokken en uh, bij de vroeger bij werkgroep. Nou, in het Vechtdal hebben wij een, vanuit de verloskundige samenwerkingsverband in 2015 een uh, werkgroep opgestart, vroeger erbij. En dit is eigenlijk een multidisciplinaire uh, werkgroep. Die bestaat uit eerste lijnsverloskundigen, zoals Indira. Uh, de tweede lijnsverloskundige, gynaecoloog, kinderartsen, jeugdgezondheidszorg vanuit de GGD. Nou, en het Vechtal is eigenlijk een gebied wat, uh, waar drie gemeentes uh, samenwerken. Dus Ome, Hardenberg en Koefvoorde. Nou, en vanuit deze werkgroep zijn we eigenlijk in 2017 al begonnen met panelgesprekken voor uh, de prenatale huisbezoeken waarin de zwangeren zijn bevraagd. Nou, en eigenlijk zijn we vanuit hier weer verder gegaan en hebben we inmiddels een stroomschema een leefstijl ontwikkeld, waarin we eigenlijk willen screenen naar kwetsbaarheden binnen de zwangerschappen, waarin elke verloskundige gebruik maakt van een signaleringsvragenlijst en hieruit kwetsbaarheden naar voren komen. Nou, in het vervolg hierop zijn we weer doorgegaan, eh, waar we willen kijken van goh, hoe kunnen wij eh, de zwangeren zo goed mogelijk bereiken? Nou, we hebben eh, met de werkgroep een eh, matrix eigenlijk opgemaakt, met vooral gericht op de leefstijl eh, thema's. Nou, en eh, daar hebben we gekeken van goh, welke informatie vinden wij belangrijk als professionals om te kunnen delen? Waar moet elke zwangere in onze gemeente de informatie kunnen vinden? Nou, en eigenlijk kwam zo de, de participatiewerkgroep uh, ook vanuit Varelse uh, in beeld. van goh, Hoe bereiken we nou deze zwangeren? Wat willen we hun voorleggen? Hoe geven wij de informatie? Uh, ja, slaat dat wel aan of juist helemaal niet? Uh, hoe maken we het ook bespreekbaar? Dat zijn allemaal dingen die we graag mee willen nemen uiteindelijk uh, op de website. Om uh, de brug te slaan tussen de, de zorgverlening met sociale domein gezondheidszorg en met de zwangere en de jonge ouders. Nou, en we willen eigenlijk op die brug alle vragen beantwoord krijgen. Van, goh, waar, waar vinden we dus uh, de zwangeren hun informatie en hoe sluiten we ze zo goed mogelijk aan om ze zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Nou, en Joke zal nog wat meer uh, vertellen over de ervaringen die we vanuit deze pilot uh, hebben meegenomen tot zover. Ik ben Joke Muis. ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD IJsseland in de regio Hardenberg. En ik wil jullie graag wat vertellen over de ervaringen die ik heb met de interviews. Die ik heb ik gehouden met jonge ouders die in de doelgroep passen. En dat zijn ouders waar sprake is van overgewicht en of roken. En die een opleidingsniveau hebben van maximaal mbo niveau 2. Dus vallen eigenlijk onder de laaggeletterden. Uh, wat me opviel was deze ouders heel erg bereid waren om mee te doen met de interviews. En ze het heel leuk vonden om mee te denken en ze ook graag uh, wat wilden vertellen. Als het had over bereidheid tot eigen uh, gedragsverandering, dan was dat nauwelijks aanwezig. Want ze voelden zich allemaal wel fit en waren eigenlijk... op. Heel tevreden met zichzelf. Het was wel heel grappig dat tijdens het interview ze allemaal vroegen om een rookpauze. Um, ik heb ze verschillend voorlichtingsmateriaal laten zien. En een daarvan was het filmpje Slimmer Zwanger van de Erasmus MC. Dat gaat over coaching bij een gezonde leefstijl. En toen ik vroeg waar denk je aan bij het woordje slimmer, toen zeiden ze van... Ja, dan denk ik hoe je makkelijk en snel en slim zwanger kan worden. Nou, dat is voor mij echt een eye-opener dat je denk, ja, hoe uh, associaties heel anders kunnen zijn. Ouders waren eigenlijk heel weinig geïnteresseerd in het voorlichtingsmateriaal wat ik hen aanbood. Het was uh, divers in folders, in websites en in filmpjes. Um, en het zelf opzoeken van informatie, als ik ze zoekopdrachten gaf, dan was het moeilijk om dat te vinden, omdat ze vaak de woorden ook niet goed spelden. Nou eigenlijk is wat ik merk dat zorg op maat het allerbelangrijkste is, dat je aansluit bij de ouders, bij hun niveau, bij hun interesse en bij hun vragen. En dan komt de rest wel. Dus het aanbod wat je geeft moet heel zeer en erg op maat zijn. Nou, met al deze uitkomsten, we zijn nog volop bezig met interviews, uh, zullen we aan de slag gaan en dan ook weer verdere stappen moeten nemen. Uh, dit is mijn stukje en ik wil het graag overdragen aan Indira. En misschien nog even toelichting op de brug, die hoort bij uh, Minada en mij, is van ja, waar we vandaan komen, dat was uh, de werkgroep al in 2015 gestart. Uh, dan gaan we met VAROS het uh, onbekende tegemoet. Een brug over ergens naartoe waar je niet weet waar je eindigt, maar wel uh, nou, opgehangen aan stevige pijlers, dus goede begeleiding, en dan uh, hebben we de verwachting dat we er wel komen en het een goede uitkomst zal zijn. Dankjewel. Ja, nou, ik ben in Dira, ik ben verloskundige uh, in. Uh gemeente worden en ik was uh, als invaller bij deze werkgroep uh, uh, ingestroomd en uh, dus ik heb het hele beginstuk van kansrijke start een beetje via de zijlijn uh, meegekregen maar dit was wel een interessant onderwerp omdat ik uh, uh, het, uh, wel hebben wij, wij gingen zo'n uh, website maken en dacht van uh, ja, lezen mensen dat eigenlijk wel, dus dat was mijn vooropgezette idee van nou, mensen lezen dat vast niet en, uh, en dus dat wilde ik onderzoeken, en door uh, mee te doen aan dit uh, project, heb ik ook weer nieuwe mensen leren kennen, zoals uh, Annemiek, iemand van de gemeente Goevoorde die uh, meewerkt aan een uh, uh, project uh, over kansrijk opgroeien en zo ontdekte ik dat mijn netwerk dan steeds groter werd en daardoor ook meer in contact komt met uh, nou, mensen die uh, kunnen helpen om mensen te betrekken bij uh, wat wij doen um, en zoals Joker die heeft al interviews gedaan ik heb de mensen nu uh, ge, gevraagd of ze mee willen doen en uh, dat willen ze, alleen moet nog even het uh, bij elkaar komen worden georganiseerd. Dus uh, daar sta ik. En dat is wat ik uh, geleerd heb en naar ik naartoe ga. En Minarda en Joop hebben wel uitgelegd wat we daar uiteindelijk mee willen. En ik had ook een plaatje, maar ik heb het niet naar Emmy gestuurd, dus uh, dat kan niet uh, worden uh, gezien. <laughs> Welk plaatje had je? Kun, je? kun je het de mondeling even toelichten? Ja, ik Sorry. had een plaatje van een visnet. Want uh, ik dacht, een visnet, dat is, zijn wij als uh, al die werkers, uh, ervaringsdeskundigen. Uh, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Alleen, uh, ik heb het idee dat de mazen van het visnet nog zo groot zijn, dat we elkaar nog niet zo goed kunnen vinden. En door dat wat we nu doen... Uh, de mazen wat kleiner maken en uh, elkaar makkelijker weten te vinden. Dankjewel. Ja, mooie, mooie toelichting. En dat is inderdaad wat we ook wel ja. breder zien... bij de coalities, dat er ook veel gebeurt in het onderlinge contact uh, met de mensen die... bezig zijn gegaan met, uh, met het vraagstuk, van het samenwerken met de mensen om wie het uh, gaat. Dank aan alle sprekers voor jullie prachtige verhalen, ook het, het willen het delen... en het mooi delen ook van jullie ervaringen, jullie inzichten en, en de beelden. Um, zijn er vragen in de chat gesteld? Ik zag iets uh, voorbij komen over um, uh, of ervaringsdeskundigen ook mee hebben gekeken naar de vragenlijst. Volgens mij was het bij Vechtal. Kan iemand van Vechtal uh, daarop reageren? Ja? Nee, volgens mij niet. Maar moet iemand mij uh, aanvullen? <laughs> Ja, dat was een vraag voor mij en uh, ik denk dat het wel belangrijk is. Uh, en dan kom je weer op die driehoek uh, uit van die uh, wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid. Um, een kinderpsychiater gaf mij eens het voorbeeld van een moeder die eigenlijk wilde vertellen dat er sprake was van huiselijk geweld. En dat helemaal achteraf, uh, jaren later, pas heeft verteld van... Ja, maar jij vroeg er niet naar. Had het aan me gevraagd gewoon of ik mijn kind vroeg, uh, dan had ik willen antwoord geven. Maar doordat je er niet naar vroeg, um, kon ik het niet vertellen. Dus uh, ook bij dit soort vragenlijsten uh, is het denk ik heel belangrijk... om uh, ervaringsdeskundigen daar goed in te betrekken. Uh, omdat je dan tot een andere vragenlijst kunt komen en je dan meteen al een andere start maakt als je andere dingen uh, vraagt en betrekt. Dankjewel uh, Jenny, mooie, mooie toevoeging. Uh, hoe het proces is gaan, gaan. Uh, vanuit FALS is heel veel ervaring inderdaad ook met, uh, met vragenlijst, met interviews houden. We hebben een soort script ook uh, toegestuurd en ontwikkeld specifiek op de vraagstukken die leeft in het vechtal. Um, waar inderdaad ook uitgeput kon worden om, uh, om te kijken van hey, wie heb ik voor me en daar pas ik de vragenlijst op aan. Maar dit is een hele goede tip, ook uh, wellicht een volgende stap ook voor het vechtal om, uh, om daar eens naar te kijken. Ja. Uh, zijn er nog meer vragen gesteld in de chat? Er is nog eentje volgens mij. Um, Saskia, misschien kun jij even verlichten uh, jouw vraag. Ja, we hebben het over verschillende doelgroepen. Ik hoor asielzoekers voorbij komen, ik hoor zwangeren voorbij komen. Hoe zorg je ervoor dat je een uh, gerichte doelgroep uh, uh, krijgt? Dat het dus niet te groot wordt. Want wij zijn het ingegaan, uh, wie in een enter uh, zit ik. En uh, daar kwamen, uh, omdat we met heel veel mensen bij elkaar zaten, wat natuurlijk heel veel bracht. Oh ja, ik vind die en ik vind die doelgroep, maar ik denk dat dat te groot wordt. Hoe zorg je ervoor dat je hem toch uh, um, ja, in de trechter laat, uh, terecht laat komen en ja, gerichter kijkt naar die doelgroep? Mooie vraag. Ja, wat wij eigenlijk altijd uh, zeggen van, hè, de cijferschets die we altijd opleveren ook uh, voor, voor de coalities, van, van uh, kijk daar naar. Uh, nou ja, het is natuurlijk wel, wel de meest kwetsbare groep, maar daar gaat kansrijke start over. Uh, start is met die meest kwetsbare groep om die in beeld uh, te brengen, want die is ook het meest lastig te bereiken en te betrekken. Um, en begin, begin klein, ja bespreek inderdaad ook echt, echt met je professionals aan tafel van, um, ja, hè, waar, waar, waar zijn ze in welke wijk en wie heeft met wie, wie contact. Uh, dus probeer het ook vlot, uh, vrij vlot zo praktisch mogelijk uh, te maken. Um, dat je kijkt, uh, daar dus vechter ook ervaringen mee. Van welke professional heeft met wie contact, met, met wie zou je, met welke uh, ervaringsdeskundige zou je makkelijk in contact kunnen treden? Joke, zou je daar misschien nog iets over kunnen vertellen, over hoe je dat hebt aangepakt? Um, nou, we hebben de profielen opgesteld. En we hebben gekeken naar de cijfers en uitkomsten van waar staat je gemeente. Dat geeft heel veel informatie. En um, nou, we hebben vooraf bepaald welke onderwerpen we uh, aan deze groep wilden laten zien. Waar we ons voorlichtingsmateriaal heel graag op willen aanpassen. Um, ja, en zo kwamen we tot een doelgroep. Uiteindelijk was dat best wel lastig om die doelgroep te um, definiëren. En kwamen we gaandeweg met het uh, uitnodigen van mensen uh, toch wel met hele andere criteria uit. Want als je te veel criteria opstelt, vind ja. je de mensen gewoon niet. Dus uh, het was bij ons dat we zeiden van nou, we gaan over uh, die onderwerpen zullen we vragen. Dus dat moet aan de orde zijn. Bij ons was dat... Uh, voeding en bewegen en roken. En het opleidingsniveau. Dankjewel, Joke. Ja, mooie toelichting. Ja, um, misschien kan Lianne, uh, Marian daar nog iets uh, meer over zeggen. Ze schrijft ook iets over, over in de chat. Ja, wat wij in Noord en Middelburg hebben gedaan is... We hebben inderdaad gekeken naar de cijfers. Dus uh, waar zitten de risico's? Um, en we hebben ook bij de alle betrokken gemeenten uh, actief in een sessie opgehaald van. als jullie nu nadenken over problematieken die jullie zien in jullie eigen gemeente. wat zijn dan de, de, ja, de belangrijkste? Wat komt er dan bovendrijven? En dan zag je een aantal grote gemeenendelers, maar ook wel specifiek per gemeente bepaalde groepen. En we hebben ook best wel wat sessies gehad nu met professionals. Um, en daar halen we ook wel informatie uh, uit. En uh, ja, eigenlijk dat bij elkaar heeft ons. ons het, binnen de groep hebben we dus besproken van met deze informatie, denken we dat we nu die eerste interviews die we willen gaan doen met deze doelgroepen um, willen gaan doen. En dan is, ja, dan is natuurlijk wel de uitdaging, waar vinden we ze dan? Maar dat is de next step, zeg maar. Mooi. Dankjewel. Ja. Um, ja, dan gaan we nu denk ik door naar het volgende uh, onderdeel. Maar niet voor nogmaals, uh, dank aan alle sprekers en ook de vraagstellers uh, van dit onderdeel. Nou, nu gaan we zo naar de breakout rooms. Uh, dan is er meteen even tijd om snel nog even koffie te pakken en um, uh, naar het toilet te gaan. Um, we gaan de groepjes indelen met ongeveer drie of vier personen. En in die groepjes willen we graag dat jullie in gesprek gaan over... wat is je tot nu toe bijgebleven van deze bijeenkomst? Wat waren nou echt eye-openers waarvan je zegt, nou, dit wil ik even gaan delen. En uh, we zijn ook heel benieuwd van, uh, wat heb je nodig om deze samenwerking met de mensen waar het om gaat vorm te geven. Hoe ga je nu met je coalitie hier mee aan de slag? Daar hebben we ongeveer 20 minuten voor. Dan komen jullie weer terug, krijgen we nog een korte plenaire terugkoppeling. Maar goed, er is dus al even tijd om koffie te halen en naar het toilet te gaan. En dan zien we jullie straks terug als jullie terugkomen uit de groepjes. Misschien is het gewoon heel goed om... Um, um, onze ervaringsdeskundigen... Uh, Jenny en Judith is te vragen wat er net besproken is uh, aan eye-openers in jullie groepjes. Jenny, Judith, kan ik even jullie het woord geven? Nou ja, je kan mij het woord geven, maar mijn internetverbinding uh, viel weg. Dus uh, oh. ik, toen ik terugkwam, toen werd er nog wel gevraagd, moet, je, moet ik je nog even plaatsen? Maar ik denk, ja, jullie zitten nu al zo lekker in gesprek, dus ik heb maar even gewacht. Nou, dan Jenny en ik dacht ook Lupna. misschien, is Lupna er nog? Dan ook leuk om Lupna even te vragen. Jenny, misschien kan jij als eerste. Ja, ik zat met uh, Lisette en Janne uit kagen en uh, Lansingerland. En zij zijn eigenlijk uh, net een beetje begonnen en zijn heel blij met wat ze hier uh, allemaal uh, meekrijgen. En uh, willen volgens mij ook uh, meer hiervan. En ook het nut van um, um, elkaar kunnen uh, vinden en bevragen en delen. Uh, en dat je ze even misschien iemand opbelt of ergens een vraag kan droppen, want je zit best wel alleen natuurlijk met van nou, hoe gaan we dit nou helemaal doen? Um, en uh, het is handig was dat ik hun regio's uh, goed ken en dat ik ze meteen ook even kon aanwijzen van nou, dit is een uh, handig startpunt uh, om je eigen regio te verkennen qua ervaringsdeskundigheid. Um, Ja Mooi, ja, ja mooi. Mooi en Goed heb verwoord, dames. Ja, misschien kunnen zij nog wat aanvullen. Nee, ja, ik denk dat uh, Jenny dat goed, uh, uh, goed vertelt. En, maar ik vind het inderdaad heel zinvol om dit voor mij voor het eerst te En ik krijg hier wel heel veel uh, energie en inspiratie van. Dus dat... Oh, blij om te horen, Lisette. Hartstikke ja. goed. Ja. ja uh, voor mij geldt. Uh, geldt ook hetzelfde. Ik ben ook net uh, nieuw bij de gemeente en uh, het is ook net nieuw bij Kansrijke Start. Dus het was hartstikke fijn ook om van nog andere gemeentes ervaringen te horen, maar ook van de ervaringsdeskundigen. En uh, inderdaad ook het uh, gaat gewoon doen. Dat was ook een hele waardevolle en fijne tip. Heel mooi. Ja, heel mooi. Zijn er nog andere mensen die iets willen toevoegen? Nee? Ja. Ik wil nog even iets terugkoppelen. We hadden ook wel een, uh, ik had een gesprek met uh, Janneke Schilde uit Utrecht. Hoi. Wat ik mooi vond, uh, we hadden het nog even over dat er dus een hele wereld aan complexiteit in vormen van ervaringsdeskundigheid is. En dat is mooi. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk, gewoon begin ergens. Hè? Dat vond ik ook mooi uh, van Limburg, die boodschap. Van, neem gewoon die eerste stap, evalueer hem en pak hem daarna weer de volgende stap, zeg maar, wat op je pad komt. Maar wat ik mooi vond in Utrecht is dat zij gewoon hele korte lijntjes hebben met oude ouderraden en cliëntorganisaties, waardoor het ook makkelijker ma maakt om ze erbij te halen op het moment dat je een vraag hebt. Dus ja. je relatiebeheer, zeg maar als coalitie dat je daar ook op inzet, dat is denk ik een heel belangrijk aandachtspunt. En zij hadden zelfs gewoon één sparringsouder die je altijd even kort kan bellen om dus een vraag even snel voor te leggen. Dus ik denk daarin investeren als coalitie, dat vond ik wel echt een hele mooie tip. En dat je er wel echt voor zorgt dat de mensen die je spreekt ook echt de groep vertegenwoordigen. Dat ze, zij de stem zijn, Jenny zei laatst heel mooi, van de lege stoel. De mensen die niet zo op de voorgrond durven te treden, maar natuurlijk wel heel belangrijk zijn in het gesprek. En wat ik leuk vond was dat ze zei dat ja, als je gewoon met ouders gaat spreken, dan wordt iedereen gewoon blij. Ja. Dan gaan de droge beleidsdocumenten komen van het papier af en gaan leven. En dan wordt je werk eigenlijk ook gewoon leuk. Dus ik denk, weet je, het kost inspanning en het is misschien soms spannend... en er komt ook wel weerstand, zoals Limburg zei. Maar het is vooral ook heel erg leuk en inspirerend en waardevol. Heel mooi, Christa. Ja, kom in mijn groepje ook, uh, terug. Ga gewoon in het wijkcentrum zitten als we straks meer vrijheden hebben. En ga gewoon het gesprek aan vol oh, wat er leeft en uh, beweegt. Angela, jij wilde graag nog uh, iets toevoegen. Ja, ja, dank je. Ja, in mijn groepje. Ik zat met Anja Ton, gezondheidsmakelaar, prachtig woord, in uh, Nijmegen bij de GGD, en Kira Juriens van gemeente Brummen. Allebei nog uh, nou, wel druk met kansen. start maar ook nog aan het zoeken van hoe doen we dat nou met ervaringsdeskundigheid. En in combinatie met in ieder geval ook mijn ervaring, of, nou, eye openen misschien niet, wist ik het wel, maar toch goed om dat weer bewust te zijn. Uh, ook uit de verhalen die ik hoorde vanochtend van alle lokale coalitie die ik prachtig vond om die ervaringen terug te horen, maar ook dat we het gewoon hardop mogen zeggen dat het, dat het ook een drempel is om hiermee aan de slag te gaan en dat het ook best wel ingewikkeld is van ja maar hè, dat je ook een soort van ja maar ga ik dan vragen naar mensen hun verhaal en... En, en, en durf ik dat? En, hoe, en in welke vorm doen we dat dan? En, en waar, nou, inderdaad, wat ook in de, in, de, in de chat stond, waar vind ik, waar vind ik ouders? Daar ja, nou, zijn allemaal mensen, zoals allemaal met elkaar. Dus. Maar dat is, dat, dat is er ook. En dat is ook goed om dat ook bespreekbaar te hebben met elkaar. En nou, Jenny, ik heb, al, ik heb ook gezegd, van, uh, bel gewoon Jenny. <laughs> die heeft heel goed zicht op al die organisaties en die kan je heel, heel mooi op weg helpen. Maar ook Judith, ook allemaal mensen in de spiegelgroep zijn allemaal zeer bereid om gewoon mee te denken. Um, maar het is wel goed om dat ook hardop te zeggen. Dat het ook gewoon wel een drempel is om dit te doen. Ja. Eens, eens. Er is niet voor niks ook dit leerstraject gestart. Hè? Dat is een van de redenen om dit te starten. Ja, dus, Joke, ja. ik zag, uh, Joke, ik zag nog jouw handje ook. Ja, nou vanuit de chatroom met uh, Marian en Gosse. Um, ik zat nog wel een beetje van, ja, en hoe ga je dan die ervaringsdeskundigen inzetten en waar en wanneer? Ik denk het vinden, dat gaat nog wel. Ze zitten gewoon in mijn doelgroep vanuit mijn werk. Um, en toen was de tip van Marianne van, yo, laat er gewoon meedraaien in de werkgroep, aan het begin al. Terwijl... Ik nog wel gauw heb van, ja laten we eerst starten met de werkgroep. Alles helder hebben en dingen uitzoeken. Maar dan gaat er heel veel kostbare tijd verloren. Want zo'n ervaringsdeskundige zou heel veel dingen voor ons uh, ook kunnen doen. En dat scheelt ons tijd en um, in tijdsdruk ook. Dus nou, dat was een hele goede tip. Van, ja, neem haar heel snel mee of hem. Mooi. Zijn er nog andere zaken die mensen willen toevoegen? Nee? Ja, dan gaan we naar de afronding, Marjan. Ja, precies. Ja, ja is alweer zover. Um, ja, het leertraject. Nou, jullie hebben allemaal een, een overview gekregen van wat is er geleerd. Uh, hopelijk zijn jullie geïnspireerd geraakt. Um, en uh, ja, we gaan hiermee door. In september start een, een volgend uh, leertraject. En bij deze de uitnodiging aan jullie uh, allemaal om, om je op te geven. Goed om te benoemen dat uh, jullie vraagcentraal staat. Uh, en daarmee gaan we aan de slag. Uh, en ook jullie tijdsinzet is ook bepalend. Dus um, daar maken we gewoon uh, op maat een, een, een, een trajectje van. Um, ja, dus dat, um, dat is uh, wat we in ieder geval jullie mee willen geven. Um, ga ook in gesprek met je adviseur hierover. Um, die weten ook um, van de hoed en de rand... en weten anders de wegen te vinden naar de experts om jullie verder te helpen. En um, ja, graag horen we ook jullie tips en tops nog naar aanleiding van deze bijeenkomst. Uh, na deze bijeenkomst ontvangen jullie een mailtje van Amy... om weer eventjes aan te geven wat we jullie van vonden en suggesties. Die nemen we ook weer mee naar het volgende leertraject. Dus het volgende leertraject wordt naar verwachting een verbeterde versie van de eerste. En ja... Um, yeah. Voor dit moment ja, dank, ook in het bijzonder alle coalities uh, die hebben meegedaan en de Spiegelgroep. Het was ook een avontuur, ook voor ons. Dus onze geleerde les gaan we ook zeker opnemen in het ABC-document. Uh, we hebben er enorm van genoten, veel geleerd en ja, uh, yeah, enorm dank daarvoor. Ja, echt te gek. Dank jullie wel allemaal. Um, heel mooi, we hopen jullie te zien hè, bij het volgende leertraject. Misschien mooi om nog even een laatste uitsmaarten te geven aan uh, Judith of Jenny. Hebben jullie nog uh, iets? Dat we als uitsmaakte te kunnen inzetten. Nou, ik heb, er is sowieso nog een vraag in de chat. Hoe, uh, hoe, hoe vinden we meer informatie? Kunnen we ons aanmelden voor het traject? Dus misschien ook nog wel even goed uh, om dat uh, te beantwoorden. En uh, ja, ik, ik vind het heel leuk om te zien wat, uh, wat jullie al ermee hebben gedaan. Hè, van met de eerste sessie. Dus dat is voor ons ook leuk om te zien. En uh, ja, ik, ik hoop jullie ook gewoon te zien bij de, bij de volgende, volgende leersessie in september. Mooi. Jenny, wil jij nog wat toevoegen? Ja, ik moest even denken. Oh, ik zag in de uh, agenda staan uitsmijter. Ik denk, oh jee, uitsmijter ah. Maar ik heb jarenlang uh, uh, jongeren uh, ondersteund uh, vanuit een uh, instelling voor jeugd GGZ. En daar uh, moest ik heel veel praatjes altijd houden over uh, waarom uh, jongeren betrokken moesten worden enzovoort. En dan uh, sloot ik altijd af met uh, yes we can, uh, just do it, Hè? ga Goed. aan de slag. Ja, en, uh, en schroom niet. Uh, ga gewoon lekker doen. En het is niet altijd makkelijk, maar het gaat zoveel opleveren en het is zo belangrijk. En er is allerlei hulp beschikbaar om uh, jullie daarbij uh, te helpen en te steunen. En uh, nou ja, heel veel succes eigenlijk. Ja. Heel mooi. dankjewel. Vanmiddag gaat er een mail de deur uit hè, waarin we jullie nog uh, op tips en tops vragen. Een soort evaluatie van... Uh, van deze sessie, maar waarin je je dus ook uh, op kan geven voor uh, het leertraject dat start in, uh, in september. Oké, okay, dat was het. Dank allemaal. Dank jullie wel. Fijne werkdag.